Even kijken of met het hek alles goed is. denk okay, dat nou dus. We kunnen moe Brammetje en Mum weer staan. Dat is toch veel gezelliger. Ze hebben water genoeg.